Hallo allemaal en welkom bij deze herhalingsles over paragraaf 7.2 Waarin ik jullie ga uitleggen hoe het zenuwstelsel werkt Nog één keertje zodat jullie helemaal goed voorbereid zijn voor jullie uiteindelijke toets Het zenuwstelsel weten jullie dat is het stelsel dat alles in ons lichaam regelt Dat ervoor zorgt dat ik jullie dit kan vertellen En dat jullie hier heel goed naar kunnen luisteren Dit heel goed kunnen onthouden en waardoor je uiteindelijk jezelf en de wereld beter gaan. Hallo met meneer Tobio. Waarom moet dit nou? Ons lichaam zit helemaal vol met stroomdraadjes. En deze stroomdraadjes bij elkaar noemen wij het zenuwstelsel. Het zenuwstelsel is enorm belangrijk. Zonder zenuwstelsel zouden we niet kunnen leven en zou je niet eens kunnen nadenken over wat ik hier allemaal vertel. Het zenuwstelsel zorgt ervoor dat wij bewust kunnen zijn van alles wat er om ons heen gebeurt. Maar ook alles wat wij van binnen voelen. Dus de inwendige prikkels zoals honger en uitwendige prikkels zoals bijvoorbeeld dat ik nu naar de computer kan kijken. Dat jullie naar mij kunnen luisteren. Die worden allemaal worden die opgenomen door het centraal zenuwstelsel. En kunnen we uiteindelijk dat goed waarnemen. Daarnaast zorgen we ook ervoor dat wij over die prikkels kunnen nadenken. En dat we ook over onze eigen gedachten kunnen nadenken. Dat wij dingen kunnen voelen. Dat wij vervolgens waar we over nadenken. Dat we dat kunnen omzetten in bewegingen. En ook onderbewust... Dus zonder dat wij het merken, zorgt ons zenuwstelsel er ook nog eens voor dat wij allerlei levensprocessen zoals het werken van, onze hart, van ons hart en van onze spijsvertering goed in stand kunnen houden. Met andere woorden, het zenuwstelsel is een groot regelcentrum van ons lichaam dat ervoor zorgt dat ons lichaam gewoon blijft functioneren zoals het moet functioneren. Die stroomdraadjes die we hebben, die lopen door ons hele lichaam heen. Want je moet uiteindelijk moet je natuurlijk vanuit je hele lichaam moet je dingen kunnen voelen. Ik moet vanuit mijn vingertopjes moet ik dingen kunnen voelen. Vanuit mijn ogen moet ik dingen kunnen zien. Vanuit mijn oren moet ik dingen kunnen horen. En ik moet ook met al die verschillende delen van het lichaam moet ik me kunnen bewegen. Ik moet Af en toe moet ik mijn tenen bewegen. Ik moet mijn vingers bewegen zodat ik op de volgende knop kan drukken. Etcetera. Uiteindelijk wordt alles waar wij ons bewust van zijn, dus wat wij waarnemen en hoe wij ons bewegen, dat wordt allemaal geregeld door twee delen van ons zenuwstelsel. De hersenen in ons kop en het ruggenmerg in ons rug. Dit samen noemen wij het centraal zenuwstelsel. Vervolgens die signalen die jouw hersenen vertellen wat jouw zintuigen voelen. En de signaaltjes waarvan jouw hersenen je lichaam aansturen. Die gaan via zenuwen buiten het centraal zenuwstelsel. Naar ons centraal zenuwstelsel of van ons centraal zenuwstelsel af. En dat noemen wij het perifere zenuwstelsel. Met andere woorden, als wij iets voelen. Bijvoorbeeld met onze vingertoppen. Dan zijn er zenuwen die voeren die signalen. Naar ons centraal zenuwstelsel toe. En als wij die vinger willen bewegen, dan zijn er weer signalen die door zenuwen heen gaan naar die vinger toe. En dat allemaal buiten het centraal zenuwstelsel, die delen, die noemen wij het perifere zenuwstelsel. Maar wat is dat centrale zenuwstelsel nou eigenlijk? Het centrale zenuwstelsel bestaat uit een aantal onderdelen met elk hun eigen functie. Allereerst verkennen we even het ruggenmerg. Het ruggenmerg, dat loopt door je hele rug heen, dat verbindt de hersenen met het perifere zenuwstelsel. Met andere woorden, zenuwen in het perifere zenuwstelsel, die komen aan bij het ruggenmerg. En dan via het ruggenmerg worden ze vervoerd naar de hersenen. Zodat we bijvoorbeeld prikkels hier vanuit onze vinger via het perifere zenuwstelsel uiteindelijk in onze hersenen kunnen verwerken. Maar ook gaan er signalen vanuit de hersenen via het ruggenmerg naar ons hele lichaam toe. Zodat wij spieren kunnen bewegen op een manier die wij willen. Het verlengde merg is een stukje tegen onze hersenen aan, dat onze hersenen verbindt met het ruggenmerg. Maar ook hier ontspringen zenuwen. Hier zijn bijvoorbeeld zenuwen die vanuit de ogen naar onze hersenen gaan. Die gaan eerst langs het verlengde merg. Die gaan niet helemaal langs het ruggenmerg, maar langs het verlengde merg. En ook om onze ogen te bewegen, zie je dat er zenuwen vanuit het verlengde merg richting de ogen gaan. De hersenstam, die zit nog iets hoger, die regelt heel veel onderbewuste functies. Denk bijvoorbeeld aan de ademhaling, die, nou ja, die jullie nu bewust zullen hebben, en je hartslag, die altijd onbewust is. Ook het regelen van bijvoorbeeld lichaamstemperatuur wordt hier gedaan. De grote hersenen, die regelen het meest. En dat is ook het meeste waar je aan denkt als je denkt over het zenuwstelsel, en als je denkt over de hersenen. De grote hersenen die regelen bijvoorbeeld bewustzijn, dus dat je je bewust bent van dingen, maar ook emoties, gedachten. en die sturen je hele lichaam ook aan. En als laatste heb je nog de kleine hersenen, die hangen een beetje achterin. Die zorgen ervoor dat bewegingen die je maakt, dat die heel goed gecoördineerd zijn. Als jouw kleine hersenen niet goed werken, dan zie je dat je uiteindelijk te maken krijgt met problemen met lopen, problemen met dingen, goed stabiel vasthouden als we even in detail kijken naar die grote hersenen dan kunnen we zien dat die grote hersenen bestaan uit verschillende hersengebieden die hersengebieden wat van jullie willen weten zijn vier grote hersenkwabben de voorhoofdskwab de wandbeenkwab de slaapbeenkwab en de achterhoofdskwab en die verschillende kwabben die regelen verschillende dingen in ons lichaam dus bijvoorbeeld de achterhoofdskwap zorgt ervoor dat wij ook dingen werkelijk kunnen zien. Signalen die vanuit onze ogen komen, die komen uiteindelijk in onze achterhoofdskwap aan. En daar zorgen de hersenen ervoor dat wij ook werkelijk dingen kunnen zien. Als zo'n deel van de hersenen kapot is, met een speciale functie, dan valt die functie ook weg. Dus bijvoorbeeld als die achterhoofdskwap beschadigd raakt... Dan kan iemand daar blind van worden of op een andere manier uh, gezichtsafwijkingen krijgen. Maar hoe zien die stroomdraadjes er nou eigenlijk uit? Die stroomdraadjes die bestaan, net zoals alle andere onderdelen van ons lichaam, uit cellen. En die cellen die noemen wij zenuwcellen of neuronen. Neuronen zijn... Heel bijzondere speciale cellen. Ze hebben eigenlijk de vorm van lange draadjes. En die draadjes die kunnen elektriciteit geleiden. En de elektriciteit die in ons lichaam wordt gebruikt, die noemen wij impulsen. En impulsen die kunnen zich bewegen over zo'n heel neuron heen. Neuronen die ontvangen signalen. En die sturen vervolgens signalen door via die impulsen. Ze kunnen signalen ontvangen van zintuigen, bijvoorbeeld vanuit onze huid. Als wij een stukje van onze huid aanraken, dan gaan vanuit zintuigcellen in onze huid, gaat er, wordt er een signaaltje gegeven naar neuronen vlak onder onze huid. En die neuronen vlak onder onze huid, die sturen dan vervolgens een impuls door naar ons ruggenmerg. Maar ze kunnen ook signalen ontvangen van andere neuronen. Denk bijvoorbeeld aan neuronen die vanuit onze hersenen aan andere neuronen in ons ruggenmerg moeten doorgeven dat wij iets moeten bewegen. Die neuronen die geven dus de signalen door, door een impuls te sturen aan of andere neuronen, zoals we net al zeiden, of uiteindelijk aan spieren zodat wij kunnen bewegen. En zo zorgen de ervoor dat wij verbindingen maken tussen de verschillende delen van ons lichaam. Zodat die verschillende delen van ons lichaam met elkaar kunnen praten. Mijn huid die moet natuurlijk kunnen praten uiteindelijk met mijn hersenen. Zodat, die huid, zodat ik uiteindelijk kan voelen wat er in die huid gebeurt. En onze hersenen moeten kunnen praten met die spieren in onze benen bijvoorbeeld. Zodat we kunnen lopen. En dat praten, dat gaat natuurlijk niet draadloos in ons lichaam. Dat kunnen we niet. Dus er zijn draadjes voor nodig. En die draadjes, dat zijn zenuwcellen. En dan heb ik het net nog gehad over zenuwen. En nu gaan we heel goed even luisteren wat het verschil is tussen een zenuw en een zenuwcel. Een zenuw is eigenlijk een grote draad die bestaat uit de draadjes van verschillende neuronen. Dus het is een hele bundel. Je kunt je voorstellen, als wij bijvoorbeeld onze arm moeten bewegen, dan zijn daar heel veel verschillende neuronen bij betrokken. Heel veel verschillende zenuwcellen. Maar die lopen allemaal via één draad. En uiteindelijk gaan die draadjes weer uit elkaar bij de verschillende onderdelen op ons, in ons, bij onze armspier. Dus een zenuw is een hele bundel van meerdere neuronen, altijd in ons perifere zenuwstelsel. Neuronen die geven die signalen door door middel van het sturen van impulsen. Als een neuron een signaal ontvangt, dan is dat altijd bij dendrieten. En dendrieten, dat zijn een soort van antennetjes die alle neuronen hebben... En die antennetjes, die kunnen van alles voelen. Dus als er bijvoorbeeld een signaal komt vanuit onze ogen, onze ogen die vangen licht op, dan sturen ze een signaaltje naar een dendriet, of een hele set van dendrieten, in de buurt van onze ogen. Dendrieten sturen vervolgens, als ze zo'n signaaltje ontvangen, een impuls door naar het cellichaam van een neuron. Een cellichaam van een neuron, daar zit bijvoorbeeld de celkern en daar wordt alles binnen een neuron geregeld. Dat cellichaam stuurt die impuls vervolgens door naar het axon. Een axon is een grote draad, een lange draad, die kan enorm lang worden. We hebben bijvoorbeeld axonen die lopen vanuit onze rug helemaal naar onze kleine teen. En dus die axonen kunnen meer dan een meter lang zijn. En die axonen die sturen dus een impuls door helemaal naar het einde van het neuron. En aan het einde van het neuron zit of een nieuw neuron, of een spier. Zodat wij dingen kunnen bewegen. De manier waarop neuronen impulsen aan elkaar doorgeven is heel bijzonder. Dus ik zal jullie even laten zien. Als een neuron iets voelt bij endriet. Dan maakt hij een impuls, dan maakt hij zo'n stroompje. Dat stroompje dat gaat helemaal door naar, het, naar vanuit een dendriet naar het cellichaam. En dan uiteindelijk via het axon komt het weer bij het uiteinde van zo'n axon. En aan het uiteinde van een axon daar zit wat we noemen een synaps. En zo meteen ga ik jullie uitleggen wat een synaps is. Die synaps die zorgt ervoor dat het volgende neuron, of een spier, ook weer een strandje gaat maken. Vertorie! Uh. Oké, okay. die zorgt ervoor dat wij inderdaad zo'n impuls doorsturen naar het volgende neuron. En aan het einde van het volgende neuron, daar zit misschien weer een neuron. Of daar zit misschien een spier. Zo'n verbinding tussen twee neuronen of tussen een neuron en een spier, dat noemen we een synaps. En een synapse is eigenlijk een heel klein spleetje en, tussen dat, en in dat spleetje, daar gebeurt die signaaloverdracht. Als een impuls aankomt bij zo'n synaps dan bewegen synaptische blaasjes, dat zijn blaasjes die helemaal aan het uiteinde zitten van een axon, die bewegen zich helemaal naar het uiteinde toe. En in die synaptische blaasjes daar zit een stofje, en dat stofje dat noemen wij neurotransmitter. Als die neurotransmitter, of als die blaasjes helemaal aan het einde zijn van zo'n axon, dan vloeit alle neurotransmitter dat spleetje in. En als het eenmaal in dat spleetje zit, dan kan, uh, dan kan die neurotransmitter zich binden aan receptoren. En die receptoren die zitten dus op de andere cel, hè? De an het andere neuron waar het signaal aan doorgegeven moet worden. En als dat zich bindt hè, in een dendriet van een ander neuron, dan ontstaat daar ook weer een nieuwe impuls. En dat impuls kan weer worden doorgegeven door de rest van een cel heen. Dus van dendriet naar cellichaam naar axon. En dan bij dat axon zit weer aan het uiteinde een synaps. Synaps. Laat weer neurotransmitter los en geeft daarmee een signaal door aan weer een volgende dendriet, die weer dat signaal kan doorgeven. Je hebt drie type neuronen. Allereerst heb je sensorische neuronen. Een sensorische neuron die zorgen ervoor dat informatie, dat signalen vanuit onze zintuigen, dus bijvoorbeeld vanuit onze huid of onze ogen, dat die uiteindelijk bij het centraal zenuwstelsel komen zodat wij ook ons bewust worden van die signalen. Die sensorische neuronen die zitten dus altijd in een perifere zenuwstelsel. Dat is logisch, want die verschillende zintuigen die we hebben, die zitten niet in onze hersenen. die zitten ook niet in ons ruggenmerg, die zitten daarbuiten en die moeten dus via bepaalde draadjes, die draadjes, dat zijn sensorische neuronen, doorgeven aan ons centraal zenuwstelsel. Aan de andere kant hebben we motorische neuronen. Dat zijn neuronen die juist signalen doorgeven van neuronen in ons centraal zenuwstelsel naar spieren. En die spieren die zitten ook allemaal buiten onze hersenen. We hebben geen spieren in onze hersenen. Dus moeten die motorische neuronen ook in het perifere zenuwstelsel zitten? Dus sensorische neuronen die geven informatie door van zintuigen. Naar ons centrale zenuwstelsel, naar neuronen in ons centrale zenuwstelsel. En motorische neuronen geven juist signalen door vanuit ons centrale zenuwstelsel naar spieren in ons hele lichaam. Maar wat voor neuronen zitten dan in dat centrale zenuwstelsel? Dat zijn schakelneuronen. En schakelneuronen geven dus altijd signalen door van het ene neuron naar het andere neuron. Bijvoorbeeld. Als wij het hebben over signalen die vanuit hier komen, dan gaan die via een sensorisch neuron gaan ze naar het ruggenmerg. En in ons ruggenmerg daar moet een schakelneuron zitten, zodat het signaal dat hier aankomt ook naar onze hersenen kan. En in onze hersenen zitten een heleboel schakelneuronen die allemaal informatie aan elkaar doorgeven, zodat wij goed kunnen nadenken over van alles en nog wat. Als je op iets reageert, dan gaat dat dus altijd via die drie typen neuronen waar we het net over hadden. Neem bijvoorbeeld het moment dat ik er dus straks mijn telefoon opnam. Toen ik mijn telefoon hoorde, ging er een signaaltje vanuit mijn oren naar sensorische neuronen. Dus he, vanuit mijn oren moet er een signaaltje uiteindelijk naar mijn hersenen toe. En de eerste stap is dat sensorische neuronen vanuit mijn oren impulsen doorsturen naar schakelneuronen. En die schakelneuronen die zitten in het verlengde merg. Vanuit, de, vanuit je lichaam komt het aan bij het ruggenmerg. Maar vanuit zintuigen die in je hoofd zitten gaat het naar het verlengde merg. In je verlengde merg daar zitten schakelneuronen. En die schakelneuronen die zorgen ervoor dat die signalen die eerst vanuit die sensorische neuronen kwamen... Dat die worden doorgestuurd naar andere schakelneuronen. Schakelneuronen die in je grote hersenen zitten. En in je grote hersenen, daar wordt het duidelijk dat ik de ringtoon van mijn telefoon hoorde. Oftewel, schakelneuronen in mijn hersenen die sturen impulsen door, ook weer naar andere delen van mijn hersenen, zodat ik uiteindelijk bewust word van het feit dat mijn telefoon ging en dat ik kan beslissen om mijn telefoon uiteindelijk op te nemen. Uiteindelijk zijn er de schakelneuronen in mijn hersenen die via het ruggenmerg impuls weer doorsturen naar motorische neuronen. Dus gaat vanuit mijn hersenen gaan er schakelneuronen die sturen een impuls naar mijn rug. En in mijn ruggenmerg, daar wordt zo'n impuls wordt weer doorgegeven aan motorische neuronen. En die motorische neuronen zitten weer in het perifere zenuwstelsel... En die sturen dan weer impulsen door naar de spieren in mijn armen. En die spieren in mijn armen die zorgen ervoor dat ik mijn telefoon ook werkelijk op kan nemen. Dat is een heel lang proces. En dat gaat wel redelijk snel, maar in sommige gevallen moet je nog sneller reageren. Als we bijvoorbeeld in gevaar zijn. Dan heb je te maken met reflexen. Gelukkig kan ons lichaam kan ook heel snel reageren. zonder dat we ons eerst bewust moeten worden van wat er allemaal gebeurt. Signaaltjes hoeven dus niet via de hersenen. En wij worden ons dan ook niet bewust van die signalen. Een impuls vanuit een, neuro, vanuit een sensorisch neuron kan ook aankomen bij het ruggenmerg. Waar er dan vervolgens schakelneuronen zijn in het ruggenmerg die direct impulsen door kunnen geven aan motorische neuronen. Dus ze hoeven niet eerst via de hersenen en dan weer naar beneden. Nee, meteen stuurt een schakelneuron een impuls door naar een motorisch neuron. En die motorische neuronen die sturen meteen een impuls naar die spieren. Intussen sturen die schakelneuronen ook impulsen naar de hersenen. En dan word je je bewust van de reflex... ...maar vaak pas nadat je je reflex af hebt gemaakt. Dus, samengevat. Ons zenuwstelsel bestaat uit een groot, een groot netwerk van stroomdraadjes... ...die signalen doorgeven aan ons hele lichaam. Dat centraal zenuwstelsel, het centraal zenuwstelsel dus hersenen en ruggenmerg... ...die regelt alles. Die zorgt dat wij ons bewust worden van wat er gebeurt... En die zorgt ervoor dat wij alles kunnen aansturen. En ons perifere zenuwstelsel verbindt dat regelcentrum van ons centraal zenuwstelsel met de rest van het lichaam. Verschillende delen van het centraal zenuwstelsel, die hebben verschillende functies. Denk dus bijvoorbeeld aan de verschillende kwabben in onze grote hersenen. Denk aan die verschillende functies van onze kleine hersenen en hersenstam. En denk aan de doorgeeffunctie van het ruggenmerg. De stroomdraadjes in ons lichaam, die bestaan dus uit zenuwcellen, neuronen. En die zenuwcellen die geven impulsen door, die geleiden elektriciteit door ons hele lichaam heen. Dus die verbinden alle delen van ons lichaam, zodat er telkens signalen kunnen worden gestuurd van de ene plek naar de andere plek. Neuronen voelen een signaaltje aankomen bij een dendriet. Sturen een impuls via het cellichaam door naar een axon. En aan het einde van een axon zit of een nieuw neuron of een spier. En synapsen vervolgens vormen de verbinding tussen of twee neuronen, tussen het ene neuron en het volgende neuron, of tussen een neuron en een spier. Zodat uiteindelijk de signalen ook werkelijk kunnen worden doorgegeven. Dan zijn er nog drie type neuronen motorisch dus vanuit ons centraal zenuwstelsel naar onze spieren toe sensorisch vanuit overal in ons lichaam al onze zintuigen richting ons centraal zenuwstelsel en schakelneuronen die in ons hele centraal zenuwstelsel zitten en signaal doorgeven van het ene neuron naar het andere neuron en als laatste Reflexen. Reflexen zijn een snelle manier om te reageren zonder dat wij onze hersenen daarbij hoeven te gebruiken. Ik hoop dat hiermee alles duidelijk is. En als je nog vragen hebt, stuur die vooral naar me door. Ik wens jullie heel veel succes.